Als je straks je film gaat maken en alle foto's gaat schieten, is het belangrijk dat je dat steeds vanaf dezelfde plaats doet. Anders krijg je een heel onrustige en bijna niet te volgen film. Je camera, de tablet of telefoon moet dus stevig staan, zodat hij niet kan verplaatsen wanneer je op de opnameknop drukt. In deze missie ga je daarom een statief van karton maken. Heb je al een echt statief voor een tablet of telefoon? Of heeft je tablet een hoesje dat je neer kunt zetten, dan kun je deze missie overslaan. Het is super eenvoudig. Plak de print op het karton, knip alles netjes uit, vouw het karton in het midden dubbel, zet je tablet of telefoon in het statief en klaar. Nu jij. Gelukt? Nice. Maar voordat je aan de slag gaat, nog één tip. Zorg dat je statief echt goed vast staat. Je gaat zo steeds de opnamebutton aantikken en dan kan het zijn dat je statief, zonder dat je het gaat verplaatsen.